Robert. Iedereen zegt, dat moet je niet doen. We moeten niet ruilen. Nee, iedereen is negatief, hè? Ja. Al die reacties van mensen die denken dat het een ghetto is. Ja. Maar ik denk dan, is het erg dat het huis in een ghetto staat als het al zo is? Dan, dan, dan kan je er ook ruilen, Het is dus misschien er ook wat waard. Ja. Maar toch, om, om, om, een, om een goede afweging te maken, heb ik afgesproken met Charles Groenhuis. Ken je die nog? Ja, onze man in Amerika. Ja, precies, onze man in Amerika, die is jaren VS-correspondent namens de NOS geweest. Die moet het weten. Charles, we hebben een aanbod gekregen voor een huis in Dayton, Ohio. En uh, uh, een hele hoop van, uh, van de mensen op internet die zeggen... ...ja, je moet niet ruilen, want het staat in een ghetto. En ik denk dan is dat erg. Wat ik nu hiervan zag... Uh... Ja. Ik, ik zou de ik zou het niet doen zo ja, dank je wel nou graag gedaan